Dames en heren Een script schrijven voor je video of maar gewoon lekker spontaan je zegje doen voor de camera. Vraag jij je als ondernemer af of het slim is om een videoscript te maken voor je video's? Of het je helpt of dat het je juist beperkt? In mijn nieuwste artikel ontdek je wat de voordelen zijn van het werken met AutoQ en deel ik mijn tips voor het schrijven van een onweerstaanbaar script. Dames en heren